Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer hoogwaardige douche toiletstoel, die ook zelf door de gebruiker gereden kan worden, geschikt voor veelvuldig gebruik, maar ook langdurig gebruik in de vochtige omgeving, dan is de Kleer een zeer goede keuze. Een zeer hoogwaardige, professionele douche toiletstoel. Gemaakt! Van zeer hoogwaardige kunststoffen. En aluminium. Zodat ook op lange termijn deze stoel geen probleem zal hebben met corrosie. Gemaakt van hoogwaardige kunststoffen. Onder andere zitting. Gemaakt van een dik, zacht materiaal. Zodat ook de gebruiker zeer comfortabel erop kan zitten. Glad en makkelijk schoon te maken. Kunststof. Beensteunen opklapbaar, wegklapbaar en afneembaar. En natuurlijk ook in lengte instelbaar voor langere of kortere personen. Armleidingen wegklapbaar zodat ook de gebruiker makkelijk benaderd kan worden of een zijlingse transfer gemaakt kan worden. Voorzien van Remmen op zowel de hoofdwielen als remmen op de voorwielen, zodat altijd de stoel veilig en stabiel onder een douche neergezet kan worden. De wielen gemaakt ook weer van kunststof en massieve banden, eenvoudig afneembaar en weer terug te plaatsen. Makkelijk als de stoel een keer klein weggezet moet worden. Het grote voordeel van deze stoel is tevens dat uh, zowel de hele stoel in hoogte instelbaar is, door middel van de voorwielen in de hoogte in te stellen en de achterwielen in de hoogte in te stellen, dat de stoel dus feitelijk perfect is voor zowel langere als kortere personen. Ook de rugleuning is hier eenvoudig in de hoogte instelbaar. En op de juiste hoogte weer te fixeren. Tevens te gebruiken als toiletstoel. Hiervoor is het middenstuk van het zitgedeelte wegneembaar. En kan de stoel als toiletstoel gebruikt worden. Ook de po is eenvoudig weg te nemen. En door middel van de speciale flensrichting goed en hermetisch af te sluiten en natuurlijk weer eenvoudig onder de stoel terug te plaatsen. Dus zoekt u een zeer hoogwaardige douchtflesstoel die goed instelbaar is voor zowel wat langere als kortere personen, voor veelvuldig gebruik en langdurig gebruik in vochtomgevingen, dan is de kleur een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van de kleur wens ik u daar natuurlijk heel veel plezier mee. En hoop u in de toekomst bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.